Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd... om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Jezus kwam naar de aarde om het volmaakte, zondeloze offer voor ons te zijn... omdat wij niet het vermogen hebben om volmaakt te zijn in het aardse Rijk. Vanwege zijn offer kunnen we iedere dag meer als Jezus worden en we ontvangen zijn geestelijke erfenis wanneer we leven zoals Jezus deed. Rechtvaardig leven zoals Jezus gebeurt niet van de ene dag op de andere dag. We zullen allemaal struikelen. Immers als we volmaakt waren, hadden we geen redder nodig. Toch moeten we in ons hart en naar verlangen om van onze geestelijke erfenis ten volle te genieten. We moeten ook leren God te vertrouwen wetende dat Hij ons zal vormen naar het beeld van zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Ephesius 1, vers 11 tot 12 zegt, In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Je bent erfgenaam en God wil dat je leeft met een gevoel van vrede en veiligheid dat komt van het weten wie je bent en van wie je bent. Wil je God vertrouwen en je door Hem dagelijks te laten veranderen, zodat Hij je meer en meer naar het beeld van zijn Zoon kan vormen? Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, dank U voor mijn geestelijke erfenis in Jezus. Ik vertrouw U.